Hoe de, de Compos68 uh, tot stand is gekomen, de groep. Ik, ik denk dat het in eerste instantie een combinatie was van uh, colleges, uh, esthetica die ik had in Leuven. Uh, ik was bevriend met Arthur. Ik werkte toen als, als assistent van een Amerikaans professor. En samen met hem werkten we aan het probleem van de bad, bladstanden. Um, en daar hadden we. ...computermodellen voor gemaakt en eh, dat genereerde ook een, een soort grafische output. Dat was nogal bijzonder in, in die tijd om, eh, om plaatjes te laten maken door de, door de printers. Ja, en, en toen ik die, die dingen zag, toen dacht ik wat je zou kunnen doen, dat is um, om een algoritme zo te maken... ...dat uh, er op uh, basis van één uh, theoretisch principe, een esthetisch principe... ...mogelijk zou moeten zijn om een oneindig aantal uh, composities te laten genereren... ...die dus allemaal teruggaan op die basistheorie. Uh, en uh, je had vernomen dat ze in Zagreb dat pas een symposium was geweest. En toen heb je een brief heb je ze, heb je naar die mensen ja. geschreven. En toen kregen we per keer in de post kregen we een uitnodiging van... oh uh, ...over een paar maanden is er een tentoonstelling, doe ook mee. <laughs> en toen zijn we als, als een gek begonnen om, om iets... Uh, Iets te fabriceren. In die tijd kwamen de computer. Ja, de kwam, dit was al heel chic, was dat. Want het meeste wat eruit kwam was een regeldrukker. Toen heeft de arts, die heeft op een gegeven moment iets verzonnen. waarmee je met die regeldrukker toch mooie dingen kon maken. werd op zo'n regeldrukkervel, zo zie, dat zie je hier, werden de patronen die werden, werden, waar die vlakjes moesten. Ja, stond er stond dan. R1, R1, R1, R1. Dat waren de vier hoekpunten van het eerste rode vlakje. En daar zat een prikkertje bij. En vier stukken etalagekarton. eerst ging je met het zwarte ging je de vier prikkertjes doen. Dan kon je precies zien waar je het op moest plakken. En dan deed het op de rode. En dan kon je het netjes uitsnijden. En kon je uh, de zaak uh, oplossen. En nou, daar waren ze van in dat socialistische, je van onder de indruk. Dat je doet zelf kunst dus voor de grote arme arbeidersmassa, bereikbare, unieke kunstwerken. Okay. Dus wij op een gegeven moment, die tentoonstelling in Zagreb. En ik deed bijna in mijn broek, deed ik van toen we daar aankwamen, want ik dacht ja, zo meteen de val we door de mantel. En uiteindelijk, uh, Uiteindelijk, tot onze grote verbazing, hebben we dan al een prijs gekregen. Ja. En dat was voor mij ook wel het idee, als, als je met eh, drie van die jonge jongens die er totaal geen verstand van hebben, dan ja. dacht ja. ik, nou, dan stelt die wereld toch wel heel weinig voor. Dat was het eigenlijk wat het ja. bij mij achterliet. Nee, ik heb, ik heb het altijd uh, van een bepaald belang gevonden. Ik vond die... die, die, die, die, die. Theoretische esthetica op basis van, van, van algoritme vond ik buitengewoon interessant. En ook toen het zakelijk was afgelopen... zijn we nog een paar keer uitgenodigd door musea om mee te doen. Dat vonden wij te ver gaan, omdat we ons geen kunstenaars voelden. We zijn er ook mee opgehouden. Maar ik, ik wist heel zeker, dat heb ik tegen veel mensen verteld... dat er ooit belangstelling zou komen voor Compos 68. En uh, het heeft mij toen niet verbaasd dat Darko Friet. ...een um, curator van, van het Museum in Zagreb uh, op de stoep stond op een gegeven moment... ...en die was geïnteresseerd in Kompos 68. En uiteindelijk heeft dat weer geresulteerd in een aankoop... ...van het Museum in Karlsruhe voor Medien om, uh, om, ...om dat hele pakket Kompos uh, aan te kopen. En, en als je terugkijkt en je kijkt ook naar het boek van Margaret Rose... ...dan, dan, dan, het dan... Het is niet, niet, niet, niet zeer belangwekkend, maar toch is het voor de geschiedenis van, van computeresthetica eh, toch interessant.